Heb jij in de hersenvakantie de kinderen thuis op de boerderij en zoek je iets leuks om te doen? Laat ze meedoen met de vlogtraining zodat jij je boerderij meer in beeld kan brengen en je kinderen kunnen leren hoe ze dat uh, het beste kunnen vloggen over de boerderij, over wat zij zelf leuk vinden eraan of wat je misschien in de winkel uh, hebt wat je verkoopt. Laat mensen meekijken uh, op jouw bedrijf en uh, Goede invulling voor de grensvakantie, om daar eens dus voor te gaan zitten. Want hoe ben ik nou bijvoorbeeld een selfie-stuk, uh, hoe kijk ik goed in de camera, waar moet ik op letten bij geluid. En uh, altijd blijven lachen natuurlijk. Dus heb je daar interesse in, laat het maar weten, een pb En dan uh, kunnen we in de groep uh, starten, online trainen, dus je kan uh, de lessen volgen wanneer het jou uitkomt. Maar je kan ook video's delen om uh, van elkaar te leren en uh, te horen. En om elkaar ja, vooral ook te stimuleren. Doe je mee? Laat het weten!